We vieren vandaag iets heel bijzonders, namelijk de geboorte van een nieuwe special interest group. En die special interest group richt zich op learning spaces. Learning spaces zijn ruimtes waar leren plaatsvindt en dat is de laatste jaren een ontzettend hot topic. Niet alleen in Nederland, ook in het buitenland. Ik merk dat het onderwerp ontzettend leeft bij mensen en ik denk dat we heel snel een groeiende SIG worden. We hebben nu al 40 mensen die zeggen we gaan actief meedenken en wij hopen binnen een jaar echt 100 mensen te hebben en dat we dus veel sneller vooruitkomen. We doen het natuurlijk niet alleen, we hebben jullie input nodig vanuit de community. Dus wil je meedenken over wat wij als SIG Learning Spaces allemaal gaan doen? Volg ons op Surfspace en deel je input.